Hallo iedereen, en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik een super leuke samenwerking inpakken. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Ze had sterrenzakjes besteld, maar die heb ik alvast ingepakt in zo'n zakje. Dan heb ze ook nog pareltjes besteld, maar ik ga dat gewoon zo laten, denk ik. En dan alle letterkralen. En polymeerkralen ga ik in zo'n zo zakje doen. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Dit is zo'n doorzichtig zakje met bloemetjes erop. Dus ik ga dat daarin doen. Ik hoop dat het er allemaal in past. Zo. Kijk. Ik ga het anders doen, want ik heb er niet in. Oké, okay, alles zit erin en dan ga ik het nu dicht doen. Zo. En dan ga ik hier zo'n heel leuke sticker oplakken. Op Alleen is er nog allemaal 9 haarklepjes besteld. En ik ga alle haarclipjes apart in bubbelplastiek doen. Dan kan het een beetje plasticverspilling zijn, maar anders kan het kapot gaan. In de verzending. En dat wilden we natuurlijk niet, dus daarom ga ik nu alles in bubbelplastiek doen. Het zijn echt heel schattige haarklipjes. En ik heb nog heel veel op voorraad, dus neem zeker een kijk op Instagram. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb hier heel veel bubbelplastiek. Dus gaan we gaan dan maar aan beginnen. We zijn eventjes verder en alles is ingepakt zoals je kan zien. Dus hier zijn alle haarklemmen, dan zijn dit de sterzakjes, en stippenzakjes. altijd een positief briefje, dan een kaartje. dan dit. Dit is altijd, dus als extraatje, zo een schepje van mijn mix, dan pareltjes en dan ga ik nu een geschikte doos zoeken om het in te doen. Ik heb deze doos gevonden. Die is wel hier een beetje, beetje kapot, maar dat kan niet echt veel kwaad. Maar als eerst ga ik dan dit hier in doen. Ook deze pareltjes. Wat nog. Dan alle haarklemmetjes. En dan ga ik nu wat opvulsels erin doen zakt het zo heel van deze frutsels en die ga ik hier nu allemaal in doen. Of ja, niet alles, maar toch veel. Zodat dat zo opgevuld wordt. Want anders hoort je dat zo het zo door elkaar gaan. En dat is vervelend. Dus ik ga dat helemaal opvullen. Zo denk ik. Ja, dit zou wel genoeg zijn, want de doos moet ook nog dicht gaan. Dit is al het opvulsel, dan gaat nu het visitekaartje erop. Het positief brichtje en het extraatje, En dan ga ik de doos sluiten.